Uh. Uh. Uh. Yo! Hey yo! Leuk dat jullie er weer zijn. Mijn naam is Barad en ik ben weer terug op je beeldscherm. King gang. Ja, heel leuk allemaal. Ik maak een update video waarin ik vertel over dat ik op dinsdag, donderdag en zondag een video upload. En die week gebeurt er gelijk helemaal niks. What the fuck? Hoezo heb ik niet geüpload? Nou, dat is heel simpel. Misschien hoor je het nog wel aan mijn stem en aan het intro natuurlijk. Ik ben echt fucking ziek geweest. Ik heb van dinsdagmiddag tot zaterdag ongeveer. Eigenlijk gewoon op bed gelegen. Heel klein beetje films gekeken en meer niet gedaan. Ik had enorm veel hoofdpijn, dus was ook niet chill. En, en naast hoofdpijn had ik ook echt heel erg veel last van mijn keel. Dus praten en zo was allemaal echt gewoon drama. Het was echt drama. Maar nu ben ik er weer en ik kan er weer tegenaan. Ik voel me nog steeds niet helemaal super, maar het, het begint al wel echt stuk en stuk en stukken beter te worden. In ieder geval, als dat was. In de tussentijd heb ik niet stilgezeten. Ik heb wel stilgezeten. Dus ja, ik heb ook niet heel erg veel te melden in deze video. Ik heb wel heel veel oude filmpjes van mij teruggekeken. En ik heb al een keer een video gemaakt over wat je kan doen als je ziek bent. Hele rare video. Maar als je het leuk vindt, kan je die ook kijken. Het link staat in de beschrijving. En dat zou ik ook zeker doen. <coughs> Deze week ga ik het weer oppakken om weer vette video's voor jullie te maken. Ik heb nog steeds hartstikke leuke ideeën. Ik wil ook aan jullie vragen, hebben jullie nog een vet idee wat ik kan doen als video? Zet dat dan eventjes ook in de reacties neer, want het lijkt mij leuk om samen met jullie misschien wat video's te maken. Dus ja, ik ben nog een beetje aan het uitzieken, maar het gaat stukje bij beter, steeds beter en beter en beter. En ik hoop dat ik gewoon aan het eind van deze week weer gewoon lekker kan knallen en jullie fucking vette video's gegeven. Zet je idee dus eventjes in de reacties. En vergeet natuurlijk niet het duimpje omhoog te doen. Omdat je natuurlijk hartstikke blij bent dat ik weer aan het uploaden ben. Yeah. Dus dat was de video voor deze keer. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Dan zeg ik nog het allerlaatste zoals altijd. En dat is natuurlijk like, abonneer, reageer. En ik zie jullie donderdag weer. En kijk eventjes die andere video. Dat is wel, uh... Hij is wel uh... grappig.